Hoi en leuk dat je kijkt. Uit cijfers van EU-Claim blijkt dat er vorig jaar 65 meer vluchtproblemen waren voor de Nederlandse vliegtuigpassagiers. Het is vandaag maandag 8 januari. Ik ben Jasmijn en dit is het eu -claim nieuws. 2017 was een bewogen jaar voor Nederlandse vliegtuigpassagiers. Zo werden er het afgelopen jaar 7.055 vluchten geannuleerd ten opzichte van 3182 annuleringen in 2016. Dit is vooral te wijten aan het aantal zogenaamde slecht weerdagen in 2017. Er waren maar liefst 25 dagen waarop het weer vliegverkeer hinderde. Ook de capaciteitsdruk op Schiphol draagt bij aan het explosieve aantal annuleringen van vorig jaar. Schiphol opereert op maximale capaciteit, wat inhoudt dat er weinig ruimte en mogelijkheden zijn om incidenten zoals slecht weer op te vangen in de al strakke planning. Er wordt dan al gauw beperkingen opgelegd door de luchtverkeersleiding, waardoor er vluchten geannuleerd moeten worden om de luchthaven toch draaiende te houden. Je kunt dit vergelijken met de winterdienstregeling van de NS. De slechtste dag voor het Nederlandse vliegverkeer was 11 december hevige sneeuwval in Nederland en de rest van West-Europa resulteerde in 809 vluchtvertragingen en annuleringen. In totaal hadden vorig jaar 1,5 miljoen passagiers van of naar Nederland te maken met een vertraging van meer dan drie uur of een geannuleerde vlucht. Ruim 650.000 passagiers hadden recht op een vergoeding voor het geleden tijdsverlies. Was jouw vlucht vertraagd of geannuleerd? Check dan snel op euclaim.nl wat jouw rechten zijn. Je kunt tot anderhalf jaar na vluchtdatum een claim indienen voor een vergoeding. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.